Nou, dat is een heel gedoe. Het is een beetje naïef begonnen. We zagen dat in Duitsland een hele grote demonstratie was geweest tegen en voor een verandering in de landbouw. En toen dachten we dat gaan we hier ook doen. Maar wij dachten, als je een demonstratie organiseert, dan zeg je gewoon: kom allemaal naar de dam en dan is het klaar. Maar het kost gewoon heel veel. Heel veel moeite om iedereen bij elkaar te krijgen, om mensen enthousiast te krijgen, om mensen vertrouwen te geven dat er anderen komen media te bereiken. Dus... Uh, ja, nu staan we er weer. In oh, oh, oh. Zuid-Amerika wordt er bijvoorbeeld oerwoud gekapt en daar worden dan uh, onder andere sojaplantages gemaakt. Ge geplant, laat ik maar zeggen, wordt ook nog bespoten, dus er gaat al, er gaat al een heel belangrijk bos weg, um, de inheemse bevolking wordt verdreven, de arme boeren ook, die, kunnen natuurlijk, die zijn hun plekjes kwijt. Uh, en dat wordt dan hierheen getransporteerd, dus behalve wat er daar allemaal gebeurt. Dan een mens zou eten en dan komt in verhouding veel minder vlees voor terug. Dus er gaat heel veel verloren in de voedselkringloop. Dus als we het vlees ertussen uithalen, kunnen we al veel meer mensen eten geven. En buiten dat wordt er in Afrika graan verbouwd, wat niet geschikt is voor de mensen daar, maar voor het vee van ons. Waardoor we ook nog eens uit hun, uit hun arme land dingen halen naar het rijke westen. Dus we halen dingen ook nog weg en er zijn, natuurlijk, dus daar krijgen ze geld voor. Maar het geld gaat natuurlijk ook niet naar de mensen die het echt nodig hebben. Dus uh, de industrie heeft gewoon overal invloed. Het is, het is natuurlijk één grote business. Het water wordt vervuild door mest, onder andere. Maar het heeft natuurlijk, dat, is, dat, is, dat heeft natuurlijk invloed op het klimaat en de gezondheid in de hele wereld ding. De uitstoot van de vee-industrie is vele malen groter dan van het openbaar vervoer en de auto's bij elkaar. Dus de hele klimaattop is bezig met meer groene energie en dat soort dingen. Maar door de vee-industrie weg te halen en gewoon naar minder intensief te gaan, is er al heel veel op te lossen. Uh, dat het verschrikkelijk is wat er gebeurt in de mega Ik vind het belachelijk dat dieren officieel mishandeld worden voor vlees. Wat ook nog eens heel ongezond is voor de consument. Uh, er zijn mensen die sterven door dat vlees. Er zijn mensen die heel erg ziek worden door de antibiotica, door de resistentie. Maar uh, wat mij het meest aangaat is eigenlijk het dierenleed. En het feit dat dieren producten zijn geworden. Terwijl dieren dieren zijn en gevoelens hebben. En we staan in mijn ogen niet te ver af van onze natuur. En dat moet veranderen. We willen ten eerste dat het zichtbaar wordt, dus laat maar zien hoe die dieren erbij zitten. Laat mensen maar zien, want dan maken ze een betere keuze. We willen dat de consumenten beter, beter geïnformeerd worden over de gevolgen. En dat het niet alleen gevolgen zijn voor de dieren en voor de gezondheid hier. maar ook in de andere landen en zelfs andere continenten dat het invloed heeft. En dieren zijn geen gebruikzaam voorwerpen. En we willen gewoon, ja, dat is wat we willen. Dieren moeten, nou, dieren moeten een stem hebben en dat willen wij zijn. Weet wat je eet! Ga eens googelen waar je eten vandaan komt. En ik denk als je echt de filmpjes gaat bekijken hoe het er aan toe gaat in de slachterij, uh, de weg van de dieren na de slachterijen toe en ook het leven van de dieren in de stallen, als je dat ziet, dan, dan, denk, dan kan het haast niet anders dan dat jij uh, in ieder geval minder een. Uh, gaat eten het liefst natuurlijk helemaal maar ja, dat wil ik iedereen adviseren ga eens kijken waar je stukje vlees vandaan komt het echte leven van de dieren in de stallen dat moeten ze mensen maar eens eventjes goed gaan bekijken en dan ben ik dan ben ik benieuwd of ze dan nog een stukje vlees gaan uh, gaan eten transparantie in deze sector is van het grootste belang. Mensen moeten leren dat dit soort producten niet goed voor hen zijn. Nou, ik vind gewoon dat elk dier, een dier is een wezen, elk wezen heeft recht op vrijheid. En dan bedoel ik het niet op een zweverige manier, weet je. Als dus mensen grapjes maken van, oh, oh ja, mag een dier dan ook stemmen? Nee, natuurlijk niet. Gewoon even gezond verstand uh, uh, je, gebruiken. Een varken, als hij weggetjes krijgt, die wil een hol graven in de aarde zijn te verzorgen. Ja, die zit nu in een metalen kooi op een metalen stand. Ja, dat is dus geen vrijheid. Dus dat is voor mij dierenvrijheid. Laat een dier een dier zijn. Laat een varken een varken zijn. Laat een koe een koe zijn. Laat een koe een moeder zijn. Het klinkt misschien voor veel mensen dramatisch, maar een koe, die krijgt een kalfje. Die wordt uh, geïnsemineerd, weet beetje, niet op een natuurlijke wijze, maar met een metalen stang. En dan krijgt die, uh, die kalfjes. Kalfjes worden gelijk weggehaald. En uh, die... De, de geluiden die uit zo'n koekom die zijn echt hard verscheuren die, die gilt, elke moeder zal gillen als de baby wordt weggehaald het is onnatuurlijk, dus die pijn is wel degelijk het is een ander soort rationaliseren misschien dan mensen, maar de dieren lijden net als wij, en die kalfjes worden weggehaald, krijgen door zo'n buis, krijgen ze melk en die moederboer, die moet melk produceren als een machine voor ons. Hoe lang houdt hij dat vol zonder ziekte? Twee jaar, drie jaar, vier jaar, en daarna als dank wordt hij afgeslacht. En dat is wat in wezen zo slecht is. Het is gewoon natuurlijk, het is vreed. Het is niet zoals de natuur het bedoeld heeft. dat in megastallen dieren preventieve antibiotica krijgen, betekent dat een dier eigenlijk al resistent is als hij geboren wordt. Omdat zijn voorouders, en zijn opa en oma, enzovoort, al die antibiotica hebben gekregen. Dus dat, dat best voor net volgestopt met antibiotica, ook al is het niet ziek, zodat wij niet ziek kunnen worden. Het enige probleem daarmee is natuurlijk dat wij zoveel antibiotica binnenkrijgen dat wij op een gegeven moment ook resistent worden tegen die antibiotica. Wat betekent dat je dus naar het ziekenhuis kan gaan en met een blaasontsteking, maar dat de antibiotica niet aanslaat omdat je resistent bent. En dat is natuurlijk heel stom en heel raar ook. Ik veroordeel geen mensen die vlees eten, maar ga eens minderen met vlees. mooiste ja, is helemaal stoppen met vlees, want je hebt het niet nodig qua voel In de vleesvervangers zitten ook mineralen, zitten ook vitaminen. Een, een stier, groot, sterk, die eet geen vlees, die eet gras. Dus je hoeft niet uh, groot, sterk te zijn en dan vlees te eten. Dat hoeft niet. <middels> waarop de beesten worden gehouden nu in Nederland, een Nederland die voorbeeld is als dier, voor dierenwelzijn, dat is onacceptabel. Gepropt in kooien met een etiket van weet je, duurzaam en diervriendelijk, dat is gewoon een neus. dat is gewoon niet waar. Dat weten we en dat willen we door middel van deze manifestatie overbrengen aan de, aan de rest van Nederland. Er is heel veel onwetendheid. Mensen denken van nou ik koop vlees, oké okay, dan doe ik tenminste biologisch, dan is het goed, maar ook dat schijnt niet je weet je zoveel kippen op een vierkante meter en nu heb je scharel kippen scharel eieren maar wat hebben ze dan een vierkante meter met negen kippen op elkaar dat is zo dat kan niet dus dat is sowieso iets mensen applaudisseren biologische vlees, omdat het een stap in de goede richting zou zijn maar het is lang niet genoeg maar afgezien van dat Waar we vandaag voor protesteren is echt die megastallen. Dat is echt bio-industrie in de, in de meest beschrikkelijke vorm. Dus dieren op elkaar, maar produceren voor het geld, voor het buitenland. Varkentjes op elkaar, niet in, uh, die niet op een natuurlijke manier van biggetjes kunnen zogen. Hè? Tussen metalen kooien en metalen stangen. Die het licht van de dag niet zien. Koeien, ja, die uitgemolken worden, letterlijk uitgemolken worden voor de zuiverindustrie. Dieren worden natuurlijk met heel velen op een hele kleine ruimte gehouden. Ze vreten elkaar aan, verveling. Ze worden al met een paar weken of met een paar maanden worden ze geslacht. Ze gaan op lange transporten naar het buitenland om daar te worden geslacht en vervolgens wordt het weer terug naar bijvoorbeeld Nederland. Dus het is, allemaal, het is allemaal gruwelijk. De een is nog gruwelijker dan het ander. Mega stallen! Mega zacht! -stalle! Wat willen wij? Alle dieren bij! Wat willen wij? Alle dieren bij! wij eigenlijk vinden... Dat, nou ja, de megastallen die kwamen, steeds meer hoorden hierover. Er werd zit voorgestemd en dan waren er weer oneenigheden. Dan brak er weer een dierziekte uit en er, moest gewoon, er moet iets veranderen. En wij horen niet bij een partij en we zijn geen politiek. Dus we kunnen, we kunnen als burger gewoon niet meer doen dan het niet eten. En we wilden zo graag wat meer doen en het geluid laten horen vanuit de burgers. En, uh, dat is wat we hier proberen te doen. Laten zien dat we het mega zat zijn en dat er echt iets moet veranderen en dat burgers dat gewoon willen. is no excuse for animal abuse! Ah, ik kan niet zoveel vertellen over dierenbevrijding. Ik weet wel dat we natuurlijk Animal Liberation, ja, die bevrijdt dieren, uh, konijnenfokkerijen of uh, netsen of of wat dan ook. Ja, ik vind het goed. Ik vind, hun maken een statement en um, ik doe het op mijn manier. Hun doen, hun doen het om dieren te bevrijden. Om zo een statement te maken. Ja, ik, ik, ik vind alle initiatieven wat men neemt, vind ik goed. Dit, tentoonstellen, wat er gebeurt, wat het, wat het echt allemaal inhoudt. Ja, dat is toch prima? Meestal, wordt, meestal worden plaatjes deze Ja, precies. Maar die staan hier allemaal. Kijk deze, deze plaatjes, die zie je niet in de kranten. Die zie je niet op de supermarkt om een stukje vlees staan. Je zou zeggen dat kan door consumentgedrag, dus door biologisch eten, door vegetarisch eten. Wat ook heel erg goed is, maar er wordt nu zoveel vlees geëxporteerd dat wij als consument eigenlijk niks meer te zeggen hebben over over die laatste 20 die in nederland blijft uh, dus dat betekent uh, als mensen allemaal massaal kiezen om vegetarisch te worden dat die mega zal alsnog doorgaan voor de export dus wat in mijn ogen de beste manier is, is het om vanaf de politiek aan te pakken Je zou vier problemen, milieu en bio-industrie, wereldhonger oplossen door veganisme of vegetarisme, of in ieder geval minder vlees eten. Ik vind het altijd goed dat het wordt overgebracht. Ik vind het altijd goed dat we gewoon eventjes een statement maken voor alle mensen die naar ons kijken, die heel eventjes... Worden geconfronteerd met wat wij verstaan. In de hoop dat ze even gaan nadenken. en uh, Ga eens googlen. Ga eens koelen wat er gebeurt achter de schermen. Ga eens googlen wat er gebeurt in de stallen. Ga eens googlen wat er gebeurt in de slachterijen En hoe de boeren soms omgaan met de dieren. Pasgeboren kalfjes wat doodgeknuppeld wordt. Als ze er niks aan hebben. Het is gewoon, ja. Dat weten mensen niet. Mensen die kopen een stukje vlees met cellofaande eromheen. Maar ja. ze weten niet wat voor leed erachter schuilt. Ondanks de slechte weer toch best wel veel mensen gekomen. Ja, blij dat de mensen hebben meegelopen en uh, dat er uh, goed geluisterd is tijdens het debat en zo. Ja, veel uh, geklapt en ook een paar doelroepen en zo, maar ja, dat is goed. Ja, dus ik hoop dat het uh, een beetje weer mensen wakker maakt.